Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over mazelen. Mazelen is een virusinfectie die een kenmerkende huiduitslag geeft. Verder is het een van de meest besmettelijke infectieziekten die we kennen en de gevolgen van de ziekte kunnen ernstig zijn. Het mazelenvirus is een enkel RNA-virus dat zich erogeen verspreidt, oftewel via de lucht. Nadat iemand met mazelen gehoest heeft of geniest heeft, zit het virus in de lucht en kan het zo in de lucht of op een oppervlak, zeker twee uur overleven nadat iemand in een ruimte is geweest. Als er dan iemand de ruimte in komt die niet immuun is voor deze ziekte, dan is er maar liefst 90% kans dat deze persoon ook ziek gaat worden. Hiermee is het dus een van de meest besmettelijke infectieziektes die we kennen. Het virus komt binnen via de bovenste luchtwegen en gaat dan daar de cellen van het epiteel binnendringen. Op het virus zitten namelijk receptoren waarmee ze aan cellen kunnen vasthechten, deze noemen we hemagglutinine. Deze kan binden aan CD46, wat op elke lichaamscel zit die een celkern heeft, oftewel de meerderheid van onze lichaamscellen. Zo komt het gemakkelijk binnen in de cel. Eenmaal in de cel gaat het virus zich vermeerderen. Alle onderdelen van het virus worden gemaakt door de cel en ook weer uitgescheiden waardoor het meer cellen kan gaan infecteren. De andere receptor waar het virus aan kan binden heet SLAM, een molecuul dat op witte bloedcellen zit. Hierdoor kan het dus ook de spelers van ons afweersysteem infecteren. Dit begint in de dichtstbijzijnde lymfeknoop. Vanuit hier gaat het naar het bloed toe en komt het dus in het hele lichaam terecht. Vanuit hier kan het allerlei soorten wezels gaan aanvallen, zoals de binnenkant van onze bloedvaten, de conjunctiva van het oog, de rest van de luchtwegen en het lymfestelsel, het maag-darmkanaal en het centraal zenuwstelsel. De incubatietijd tussen de blootstelling aan het virus en het begin van de kenmerkende huiduitslag, wat we exantheem noemen, is gemiddeld 14 dagen. Ongeveer 3 dagen voordat de huidslag begint, begin je ziek te worden, wat we de prodromale fase noemen, met toenemende koorts naar hoger dan 39 graden, hoesten, neusverkoudenheid en soms ook een oogontsteking. Aan het einde van de prodromale fase kun je bij het mondslijmvlies typische witte vlekjes zien, die we de koplikvlekjes noemen, patognomonisch voor mazelen, oftewel als je dit ziet weet je zeker dat het mazelen zijn, omdat dit symptoom bij geen enkele andere ziekte voorkomt. Daarna krijgen we het exantheem, oftewel de rode vlekjes. Deze rode vlekken beginnen achter het oor en gaan dan via de haargrens verder naar beneden, totdat je ongeveer drie dagen later van top tot teen onder zit. Het zijn grove vlekjes die ruw aanvoelen als schuurpapier. Deze fase duurt ongeveer 7 tot 10 dagen, waarna de vlekken weer wegtrekken. Vervolgens duurt het nog 1 of 2 weken om echt helemaal te herstellen, waarvan de hoest meestal als laatste overgaat. Je bent besmettelijk 4 dagen voordat het exanthem ontstaat, tot en met 4 dagen nadat het exanthem is ontstaan. De complicaties van mazelen kunnen gerelateerd zijn aan het mazelenvirus zelf of aan het feit dat het zich vermenigvuldigt in ons afweersysteem, waardoor tot zes weken na de mazeleninfectie je afweer onderdrukt is, oftewel immunosuppressie, en dus in die tijd ons lichaam minder goed beschermd is tegen andere verwekkers, met name bacteriën. Dit noemen we dan bacteriële superinfecties. Complicaties kunnen zijn van het mazelenvirus in onze luchtwegen, zoals otitis media, oftewel middenoorontsteking. Ontsteking van de luchtwegen zoals laryngitis, tracheitis of bronchiolitis waarbij in totaal 5 tot 10% van de mazelenpatiënten één of meerdere van deze complicaties zal oplopen. Dan hebben we nog de pneumonie door het mazelenvirus zelf of door een bacteriële superinfectie, waar 1 tot 5% van de mazelenpatiënten last van krijgt en dit is waar de meeste overlijdens door mazelen vandaan komen. Zeker bij de hele jonge kinderen onder 1 jaar oud. En dan hebben we nog de encefalitis, oftewel hersenontsteking. Dat is een ernstige complicatie die gelukkig minder vaak voorkomt, eens dus op de duizend mazelenpatiënten. Hier zijn meerdere vormen van: de mazelenencefalitis, de hersenontsteking die direct wordt veroorzaakt door het mazelenvirus, de acute post-infectieuze encefalitis door het tijdelijk zwakkere afweersysteem, en de subacute scleroserende panencefalitis (SSPE). Deze laatste komt bij 0,01% van de mazelenpatiënten voor en is dus erg zeldzaam, maar het is wel zeer zeer zeer ernstig, want het is eigenlijk altijd dodelijk. Dit krijg je dan in de maanden tot jaren, gemiddeld 7 jaar, nadat je de mazelen hebt gehad. En vaak hebben we het dan dus over kinderen die overlijden op kinderleeftijd of tienerleeftijd. De ziekte wordt vaak herkend puur op het klinisch beeld. En ter bevestiging heb je dan een labbepaling waarbij je het bloed test op de IgM-antistoffen tegen het mazelenvirus. Er is geen behandeling voor het mazelenvirus. Wat we wel kunnen doen is de symptomen verlichten, zoals koorts bestrijden en dehydratie voorkomen. Als er sprake is van een bacteriële superinfectie moet er gestart worden met antibiotica. Als er een vitamine A tekort is, dan is het nuttig om dit nog extra bij te geven, omdat het een van de risicofactoren is op een ernstiger beloop van de ziekte. Maar in Nederland komt een vitamine A-deficiëntie eigenlijk nauwelijks voor. Risicogroepen om het te krijgen? Zijn kinderen tussen de 6 en de 14 maanden oud die hun eerste BMR vaccinatie nog niet hebben gehad? Mensen met name op kinderleeftijd die om welke reden dan ook niet gevaccineerd zijn? een extra risico als ze niet gevaccineerd zijn en wel bijvoorbeeld reizen naar landen waar een epidemie is of waar het vaak voorkomt, of als ze in de gezondheidszorg werken of op scholen en kinderdagverblijven werken. Dat geldt met name als zij zich bevinden in de plekken waar andere mensen ook niet gevaccineerd zijn. De risicogroepen om de beschreven complicaties te krijgen of een extra risico hebben om dood te gaan aan mazelen, zijn de kinderen onder één jaar oud met name pasgeborenen van moeders zonder antistoffen. Dat betekent dat de moeder de ziekte nooit gehad heeft en ook niet gevaccineerd is. En verder de ouderen en mensen met een onderdrukt immuunsysteem, zoals mensen met kanker of mensen met HIV. En dan nog de zwangeren, waarbij het kan leiden tot spontane abortus of vroegeboorte, En kinderen met een vitamine A-deficiëntie. Dit is een van de redenen waarom deze ziekte zo dodelijk is in ontwikkelingslanden met een mortaliteit van 5 tot 10 procent. Ook heb je hierbij een verhoogd risico om erdoor blind te worden. En dan nog de risicogroepen met een verhoogd risico om het door te geven aan anderen. Dat zijn de ongevaccineerde mensen die werken met de risicogroepen. Denk aan de medewerkers op kinderafdelingen van een ziekenhuis, in de verloskunde, oncologieafdelingen, de kinderopvang en consultatiebureaus. Er zijn meerdere manieren waarop je immuun kan zijn tegen het mazelenvirus. Baby's krijgen via de placenta antistoffen van de moeder, wat ze beschermt in de eerste maanden van hun eerste levensjaar. Dit werkt natuurlijk alleen als de moeder antistoffen heeft, oftewel ze heeft de ziekte gehad of ze is gevaccineerd geweest, anders zijn er geen antistoffen om door te geven aan de baby. Ook heb je als je de ziekte hebt doorgemaakt. Levenslange bescherming tegen het virus, omdat jouw geheugencellen van je afweersysteem elke keer als je het tegenkomt, opnieuw in actie zullen komen. En dan hebben we natuurlijk nog de vaccinatie tegen de mazelen, de actieve immunisatie. In Nederland wordt die gegeven in de BMR vaccinatie, de bof, mazelen en rode hond, op een leeftijd van 14 maanden en nog een keertje als je 9 jaar oud bent. Het vaccin is veilig, goedkoop en goed verkrijgbaar. Passieve immunisatie wordt bijna nooit toegepast bij het mazelenvirus, maar het kan wel. Voor de invoering van de mazelenvaccinatie maakte vrijwel iedereen de ziekte door voor de basisschoolleeftijd, waarbij er ongeveer om het jaar een grote landelijke epidemie was. In de jaren 30 van de vorige eeuw stierven er ongeveer 200 tot 300 mensen per jaar aan de mazelen, wat in 1970 al was afgenomen tot 15 sterfgevallen per jaar. In 1976 is de vaccinatie tegen mazelen ingevoerd, waarna de sterftecijfers al snel daalden tot nul met af en toe een epidemie met dan één of twee sterftegevallen. Op dit moment zitten we in Nederland op een vaccinatiegraad van 93 en Dat is lager dan nodig is om epidemieën te voorkomen, daar hebben we namelijk 95 voor nodig. Dus hebben we in de tussentijd meerdere epidemieën gezien in Nederland, met name onder mensen die niet zijn gevaccineerd de laatste was in 2013-2014, onder niet-gevaccineerde schoolkinderen. Aan de directe gevolgen is toen één meisje overleden en onlangs is er aan de late gevolgen dat was een SSPE, is er nog een kind overleden dat wordt gelinkt aan die mazelenepidemie. Er was goede hoop om in 2020 de mazelen in Europa helemaal uit te roeien, echter door de dalende vaccinatiegraad zijn we daar nog lang niet. Ook in Nederland kennen we nog met enige regelmaat dus een epidemie van het mazelenvirus. En op het moment van het maken van deze video, in maart 2019, is er een mazelenuitbraak in Roemenië, Italië en Frankrijk. De meeste mensen die ervoor kiezen om niet te vaccineren doen dat uit liefde voor hun kinderen. Met de juiste intentie dus. Maar helaas heeft dit als gevolg dat het leven van het kind op het spel wordt gezet. En ook die van andere ongevaccineerde kinderen en immuungecompromitteerde mensen. Laten we vooral samenwerken om deze ziekte uit te roeien, zodat geen enkel kind meer dood hoeft te gaan aan deze ziekte die zo goed te voorkomen is. En dat lukt ons alleen met een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Heb jij vragen over vaccineren? Vertrouw dan alsjeblieft niet op Dr. Google, dokter Instagram of dokter Pinterest. Maar vraag om advies aan jouw huisarts, de kinderarts, de arts op het consultatiebureau of aan de GGD. Bedankt voor het kijken!